Hé, hey, Mascha, Sintje! Oh, Mascha, hé! Hey. Kijk eens, kijk eens! Jij mag de eerste hap. Hé! Hey. Oei, je hebt een bloed, bloed, bloedneus. Hé, hey, Mascha, kijk eens! Hé! Hey. Mascha, Sintje! Hey, kom eens.